Ja, daar zijn we! Blijf vanaf de route. Wat hebben we hier? We hebben een vierdaagse rugbyactie of zo. Moeten we hier stoppen of niet? Nee, hè? Kunnen... Oh, dat is water bijvullen. Pim, vertel eens eventjes. Wat gebeurt er allemaal? Uh, het is heel gezellig allemaal. En heel veel mensen staan te zwaaien omdat het natuurlijk een uh, leuke editie is om mee te lopen. En dat is altijd heel gezellig. en Je wordt gewoon door de mensen meegetrokken om gewoon verder te lopen en niet om te stoppen. Okay. Hé, hey, en uh, nou ja, hoe, uh, is het een beetje wat je verwachtte? Of toch anders? Ja, ik, ik verwachtte eigenlijk wel wat minder mensen. Maar ze, je ziet wel dat als je altijd aan de kant staat bij de laatste dag, ja? dat er heel veel mensen zijn. Ja? Maar je ziet bijna nooit dat er echt mensen zijn als je gewoon het normale dag is. En dat is wel leuk om te zien hoeveel ze er ook omgeven. Precies. Hé, hey, en uh, hoe ging het met de start? Vertel eens. Goed. Wat? Huh? Heel goed zelfs. Oké. Okay. Gaat, wel, gaat goed hoor, ja, af en toe wordt het een stukje smaller, ja, ja. Zo, ik kan wel zo laten zien, zo, kijk hier lopen we op de route. En dan wordt het smaller en dan uh, moeten we even invoegen, ja en je kan, natuurlijk niet, je kan natuurlijk niet, ik moet in jouw microfoontje praten, anders horen ze, horen ze thuis het niet. Um, en je kan natuurlijk niet en invoegen en uh, livestreamen tegelijk, zo gaat dat natuurlijk. Hé hey, en uh, Pim, ja ik um, ga even wat persoonlijks vragen. Ja is goed. Waar is je ballon? Want we hebben allemaal ballonnen namelijk. Kijk, zo, zo zie je overal op de hele route, zie je precies waar alle jonge honderd kinderen lopen. Ja, maar dat... Pim, ik zie hier bij jou een los touwtje. Ja, uh, kijk, dat... kijk ik, er waren allemaal mensen en ik wou een high five geven. Maar die vrouw die had zo'n prikkelbosje bovenhangen. Oh, nee. Dus ik loop er naartoe en toen was het kapot. Kapotte ballon? Ja. Yep. Oké, okay. nou ja, zo gaat dat toch. Hé, hey, en hoe gaat het met de warmte? Nou... Ja, ook wel goed, het is nog niet echt zo warm als gisteren of zoiets, maar nou, wel leuk. Oké, okay. moet ik al water in je nek gooien? Nee, nee, nee. Oké, ik zal me netjes gedragen dan. Ja, is goed. Hey, als jullie thuis vragen hebben, ik zie dat Cherie kijkt en Lopke... Hallo, gezellig dat jullie er zijn. Um, als jullie vragen hebben, dan kan je vragen doorsturen. Lopke is altijd heel goed met vragen. Um... Nee? Ja, Lop. Ik dacht dat er een vraag kwam, maar er komt geen vraag. Nou, dan wachten we gewoon even gezellig af. Ja. Hé, hey, en um, loop je nog voor een goed doel eigenlijk, Pim? Nou, niet echt. Okay. Nee, voor mezelf gewoon. Je loopt gewoon omdat het... Waarom, waar, waarom loop je eigenlijk? Ja, kijk, ik was altijd om... Uh, altijd liet mijn moeder. Het stond ik altijd bij de finish. En ik dacht gewoon, ik moet hetzelfde als mijn moeder zijn en ik moet ook over die finish lopen dat ik dat gewoon een speciaal moment vind. Oké. Okay. En, um, nou ja, is het nu, ik vroeg het net al een beetje, maar is het nu een beetje... Wilt u wel een beetje doorlopen alsjeblieft? <lacht> het is echt, er lopen hier allemaal trage mensen voor zich. Oh, het is heel erg. Ja, Trage mensen op links. Maar, um, ja, nee, vertel. Maar is het, is het nou toch een beetje zo... Wat je verwacht dat of toch anders? Uh, het meeste ja, dat wat het... ik wel had verwacht. Het Lopen is... jullie allemaal mee te luisteren of zo. Uh, ja, jongen, jongen, jonge. ik moet drie dingen tegelijk. Ik moet en een telefoon live vasthouden voor de livestream. En ik moet opletten dat ik deze mevrouw hiervoor niet op die lit trap. En dan moet ik ook nog opletten op mijn vragen. Oh. Wil je nog een keer antwoorden of heb je het wel gehad eigenlijk? Nee, ik heb het wel gehad. Je hebt het wel gehad eigenlijk. Ja. Wil je nog meer vertellen voor thuis? Het is, het is een leuke ervaring. Het is een leuke ervaring. Oké, okay. hoe gaat het met Jitske? Krijg ik hier de vraag. Jitske! Volgens mij gaat het niet goed met Jitske. Nee hoor, nee, Jitske. Ik denk dat Jitske of een stukje voor of een stukje achter loopt. Dus dat is oké. En, um... oh, Lopke vraagt: is Taco een beetje lief voor jullie? Heel lief. Heel lief, hoor je dat, Lop? Ik ben heel lief. Ik heb er pas twee met water nat gespetten, dus dat valt heel erg mee. En uh, zijn er al blaren, is de vraag. Nee, nee, nog niet. Hoe is het met voeten en pijntjes en dat soort dingen? Nou, ja, gaat wel goed. Ja? Niks aan dat. Oké, okay. dan ga ik hier nog even laten zien, want je hebt op je schoen heb je een, uh, chip. een soort koeienoormerk. Wat is dat? Ja, dat is een chip zodat uh, mijn oma die heeft die app gedownload en dan kan ze zien hoe ik loop en waar ik loop en hoe lang ik hoeveel kilometer ik heb gelopen. Oh dus we kunnen jou thuis allemaal volgen zal ik maar zeggen. Ja. Oké okay. en uh, wat is je heb je dan een volgnummer ofzo? of zo? Uh... Nou, dat weet ik zelf niet want mijn moeder had het allemaal gedaan. Oh oké, okay. nou dat weten we niet. Dus jullie, kunnen, jullie moeten vooral gewoon de jonge honderd volgen. Dan gaat het helemaal goed komen. Hé, hey, ik pik even je microfoontje af. Ja, natuurlijk. Kan jij hem eraf halen of niet? Want ik kan natuurlijk niet alles tegelijk, zelf. Maar het is een knippertje, het is een soort knijpertje. Waar is het-ie? Hou jij de telefoon vast, zo? Hou ja. jij de telefoon vast, zo? Zo, zo, niet, niet je vinger voor de lens en goed vasthouden. Anders is hij stuk, dan helemaal probleem. Zo, dat is de microfoon. Want dan loop, wandel ik hier eventjes naar achter. Want hier hebben we namelijk boswachter Tijmen. Boswachter! Tijmen! Tijmen liep net achter me, maar ik ben Tijmen kwijt. Ja, ik heb het de... ook niet gezien. Hoeveel, oh Pim, hoeveel kilometer heb je geoefend, is de vraag. Pim denkt even na, hij weet het oh, niet ik precies. Denk 140. 140 ongeveer, wordt word hier gezegd. Um, boswachter! Timen. We zijn Boswachter Tijmen kwijt. Zo, nu loopt iedereen langs. Er zijn echt heel veel. Alle mensen gezellig, zo. Kijk. Hallo! Timen. Ja, daar is Tijmen. Die boswachters van tegenwoordig die zijn echt een partij. Langzaam, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, even zwaaien voor de livestream allemaal. We zijn live op Facebook, beste Tijmen. Hallo. Hoi. Wil jij heel even de telefoon vasthouden? Natuurlijk ja, wil ik dat. Zo, wat. ja, dat doe je heel goed. De boswachter loopt weer aan de kant. Oh, jij bent gestopt voor koffie. Jazeker. Nou zie ik het. Zo gaat het met de boswachter. We zijn even live op de Facebook. Ik geef jou het microfoon, kunnen ja? we jou goed horen. Zo, nou. We hebben een boswachter in de hout. Vertel eens. Ja, nou, waarom? waarom? Ik vind het zo leuk om met de jonge honderd mee te lopen. Omdat die kinderen uh, ook wat vertellen over natuur. En dat we heel veel weetjes kunnen delen. Dus ik heb net met uh, de dame hier naast mij uh, gesproken. En die vertelde dat ze uh, met de klas naar een bijzonder gebied waren geweest. Waar ze van alles leerden over natuur. Wat je ervan kon maken, wat je kon eten. En dan mochten ze zelf een dier uitkiezen, die mochten ze tekenen. Nou, dat zijn wel leuke dingen. En ondertussen komen we langs een hele mooie plant. En die nou, doet... Nou, voorlopig komen we langs een hele mooie DJ. Dus ik ja. heb geen idee of ze ons thuis nog kunnen horen. Oh, cadeautjes, cadeautjes. Wat krijgen we hier? Oh. Kijk even mee. Oh. Lekker een koeken. Hoor. Kijk hopper hier. Happen naar Pijnenburg. Happen naar Pijnenburg. Happen, happen, happen. Ja hoor. Ja, ja, ja. Oh, oh, die armen jongens, even heen. Kijk eens hier. Deze, hier. Is de Deze is voor de jou. Die is okay. helemaal niet in de weg, die mevrouw. Nee. Wij wandelen gewoon door. Hey, um... Maar het, uh, beetjes delen? Ja, beetjes delen. Dus gewoon uh, net liepen we langs een uh, bloem. En die gaat open op het moment dat de zon schijnt. En dicht als het weer uh, donker wordt. Ja, dat wist ze niet. En nu wel. Dus je kijkt heel anders naar die plant. Oké. Okay. Dus uh, ja, nou ja, het is een beetje natuur beetjes delen. Maar je, uh, je, je, uh, het komt niet alleen vanuit jou, toch? Nee, zeker niet. Ze, ze heeft heel enthousiast verteld wat ze op school doen. Waar ze heeft getraind voor de verjaagse. Lekker door de duinen gelopen. Oh, oh ze... pas op, pas op, pas op. En Bukken voor Pijnenburg, Bukken voor Pijnenburg, ja. Lekkerig. Nee, maar uh, waar ze heeft getraind, dus in de duinen, en wat ze daar is tegengekomen, wat ze zo mooi vond. En uh, dus daar heeft ze heerlijk over verteld en dat uh, vind ik mooi om te horen. En um, nou ja, leer je nou ook wat van die kinderen eigenlijk? Jazeker, want er was net een jongen die heeft mij uh, verteld waarom het zo mooi is om bijvoorbeeld naar Bali te gaan. Daar heeft hij gedoken en daar heeft hij uh, heel stiekem aan de mantra gezeten. Hij zegt dat was best spannend. <laughs> ja. Dus en uh, jij wordt nu boswachter in Bali, begrijp ik? Nou, als ik dat zou kunnen, heel graag. Ah. Oh, dat is jee. een droom, droom. Nee, ja, ik blijf hier. het bos mee ook? Uh... Oké, okay. hoe, hoe ziet een traditionele boswachter eruit? Nou, zo? Nou ja, gewoon hè, met baardpijp en nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik mis het hoedje met de veer alleen, ah, Tijmen, ah, eigenlijk. Ah. Ik heb een hele mooie houten omroep. Ja, oh, houtjes right. omroep. Kijk, hoe hip is dat? Precies. Ja. Nee, maar een uh, boswachter van deze tijd vertelt gewoon in alledaagste nu aan kinderen. Uh, wat er zo mooi is aan natuur en waarom het zo belangrijk is om het te bewaren. Oké. Okay. En wat is daarop het antwoord? Wat daarop het antwoord is, dat we die natuur ook in de volgende generatie nodig hebben om te onthaasten, te relaxen, uh, te genieten. Oké. Okay. Uh, er komt hier de opmerking van Thuis, we vinden je erg hip. Dat, Dankjewel. Dat is een mooi compliment. En uh, waar ben jij boswachter? Hier, in dit gebied waar we lopen, Gelderse Poort. Dus dat is van Arnhem, Nijmegen tot een Lobit. Groot gebied met dat... heel veel natuur. En dat is allemaal van jou? Ja, dat mag ik beheren namens alle Nederlanders. Nou, ik zeg het de... maar even. We worden hier gewoon keihard uitgenodigd, zelfs. Ja. Oh, toegelachen. oh, gelukkig, gelukkig, ja. gelukkig. Maar, um, en uh, gebeuren daar nog uh, bijzondere dingen in dat gebied? Ja, er gebeuren iedere dag bijzondere dingen in de oh. natuur. Hè? Want elke dag als je de natuur ingaat, is er al iets spannends te beleven. En is het leuk, uh, maar hier werken we heel veel aan waterveiligheid bijvoorbeeld. Dus we graven nevengeulen om te zorgen dat als er hoogwater komt, dat uh, het water even tijdelijk wordt opgevangen. En het mooie is, de natuur profiteert daar wel van, want uh, dat water blijft iets langer staan. Kunnen de dieren in paaien. Ja, dat is hartstikke mooi. Dus zo horen we van alles hier over de natuur. En jullie zijn niet de enige die graven en bomen omknagen, toch? Nee, nee, nee, dat doet de bever ook en die leeft hier. Misschien gaan we straks ergens halverwege bij Oosterhout nog wel wat leuke sporen kijken. Kijk, dat bedoel ik. Zo maakt de boswachter het dus gewoon hartstikke leuk om zo onderweg te kletsen en uh, te vertellen. We gaan hier eventjes naar, naar, uh, naar, de, naar de buurvrouw. Zo. Doe even zo. Wil jij even heel even de telefoon? Ja. Zo, zo, zo, zo, zo. Dan geef ik jou het microfoontje. Doorlopen, doorlopen, doorlopen, doorlopen, doorlopen. Anders kom ik niet goed. Anders kom... oh, doe nou voorzichtig! <lacht> Bijna ook een kooppartij. Het lijkt de Tour de France wel. Zo, uh... Zij heeft geoefend in de duinen. Jij hebt geoefend in de duinen. Ja. We gaan eerst eventjes, want ik, ik weet je naam niet meer. Nikkie! Nicky. Heb ik dat al tien keer gevraagd? Nee. Oké, okay, gelukkig maar. Het is iedere keer, ja, honderd kinderen natuurlijk, het is niet niks. Nee. Dus we hebben hier ook het Jonge jongehonderd, kijk, achterop staat heel veel. Jongehonderd.nl. Hé, hey, en Nikkie, en daar gaan we even, mijn oor dicht. Uh, wat vind jij ervan, Van de Boswachter, dat hij meeloopt? Ja, leuk. Ja? Ja, je kan heel veel leren. En uh, zoals wat dan? Nou, ik wist, net, ik wist eerst niet van, uh, dat er van die bloemen waren die met zonlicht opgingen en met schaduw, dat er weer dicht gingen. Oké. Okay. Dat heb ik geleerd. Dus jij vindt het wel interessant. Hé, hey, en jij hebt een handdoekje om? Ja. Hoe zit dat? Dames en heren, doorlopen gewoon. Wat gebeurt hier weer? We hebben weer opstopping. <laughs> jonge, jonge, jonge, jonge. Dat is vast wat gratis verkrijgbaar. Krijgen we weer wat gratis, ja? Op links kunnen we gewoon doorlopen. Het is echt, je ziet ook aan mijn hoofd, ik heb ook enorme zweetdruppels. Ah, ja. Het is echt warm. Gewoon doorlopen, niks aan de hand. Echt... Ah. Appeltje voor de borst Ja, appeltje. Ja, zitten. Kijk, dit zijn, zijn alle, boom... alle boomgaarden. hebben we ook hier natuurlijk onderweg. We lopen nu bij Lent ongeveer. En uh, hier gebeurt het. Even kijken hoor. Uh, ja, nou, uh, nee, uh, uh, ik ken dus niet alle namen, is het antwoord. En ik heb nog een paar vragen gemist. Gezellig om mee te kijken, zegt Terza. Uh, nee, volgens mij hebben we geen vragen gemist. en uh, uh, Even denken, waarom loop jij mee eigenlijk? Nou, omdat mijn oma uh, uh, ook mee liep een keer en toen vond ik het heel leuk. Oké, okay. uh, maar toen heb je niet meegelopen, maar aangemoedigd dan of zo? Ja. Oké. Okay. En hoe is het nou in het echt? Ja, ik vind het spannend en het is heel leuk. En hoe ging het bij de start vanochtend? Uh, ja, het was een beetje dauwen en alles, maar nu is het wel uh, een beetje tempo. Oké, okay, nu, lo nu loopt het tenminste een beetje. Ja. Een soort van. Hé, hey, en waar kom jij vandaan? Ik kom uit uh, Valkenburg, Zuid-Holland. oké, oh, okay, die Valkenburg. Ja. Heel goed. En wil je verder nog iets met ons delen en de kijkers uh, thuis? Nee hoor. Nee, we gaan niks nee. delen verder? Nee, nee Oké, okay, nou, hartstikke goed. Wil jij dan nog heel even telefoon vasthouden? Ja. Zo. Want dan doe ik het microfoon. Dan pak ik het microfoontje En dan doe ik het microfoontje door naar links. Ja, best. En die doe ik hier op deze dinges. En dan zijn we bij Rens aangekomen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Kijk, ik weet sommige namen. Weet ik, ik weet denk ik ongeveer de helft. Hé, hey, Rens. Ik ga even zo. Oh, oh, oh, oh. Ballon, ballon, ballon. Wat onhandig wie dat bedacht heeft, die ballonnen jongens. Ja, jij. Oh, kom. Zo. Rens. Ja. Vertel eens eventjes, hoe zit het met jou in dat gewandel? Nou, mijn um, oma die heeft hem al zes keer gelopen. En ik heb een keer geweest um, kijken en toen, uh, ja, ik wou ook wel meelopen. En de honderdste keer is maar één keer. Dus dat is uh, uniek. En hoe is het nu in het echt? Ja. Kom, we gaan even hier voorbij. Ja, um, ja het is wel leuk, gezellig ook. Dus, uh... Maar is het nou een beetje wat je verwacht had, of toch anders? Of, uh... Ja, ik had het wel ietsje rustiger verwacht eigenlijk, juist. Ja. Maar ja, er lopen bijna 50.000 mensen hè? Ja. Dus dat schiet niet heel erg op natuurlijk. Dat uh -huh. blijft een beetje lastig. Uh... Loop je iedere keer op de hielen van de boswachter. Ja. Ja, precies. Hé, hey, nog vragen van thuis? Even kijken. Wesley's zusje is wakker, moet ik dat doorgeven? Wat? Uh... Wesley! Je zusje is wakker! Oh, en ze staat zo langs de route! Maar Wesley, we vinden zo, we vinden zo Wesley wel ergens. Ja. Uh, hey, um, willen we nog meer delen? Um, nou, ik zou aanraden om zelf ook een keer de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. Oké, okay, maar nu is het te laat, nu kan, niet meer. nu kan niet meer. Ja, volgend jaar. Applaus! Applaus! Matig applausje, matig applausje. En, uh, en jij bent degene van de manta roch, hè? Ja, man. Daar willen we wel even het hele verhaal van horen dan natuurlijk. Nou, uh, ik was op vakantie op Bali. Het gaat we... gewoon op vakantie naar Bali, maar daar zeggen we verder niks over. Ja, ga vooral even. Nou, <laughs> toen uh, gingen we snorkelen bij uh, manta's en toen had ik gewoon een uh, geaid. En hoe ging dat dan? Nou, er was zo'n hele grote golf, die ging zo juist naar beneden en ik lag precies daar. En toen kwam zo'n manta omhoog toe, dus... Ja, toen. En hoe voelde het? Het heel raar. Ja, een beetje ruw en glad of zo. Maar was het dan niet eigenlijk illegaal dan of zo? Ja. Uh, nou, ja, dat weet ik dus niet. Oké, okay. we wandelen hier even langs de mevrouw. Mevrouw, hallo? Hoe, voor de hoeveelste keer wandelt u hem? Voor de 22ste keer. Heel goed, zet hem op. Heel langzaam. Iedereen loopt er bijna onver. Maar Dat moeten we niet te hard zeggen. Maar dat kunnen we voor thuis kunnen we Ja. Yeah. Zo, uh, Rens en Taco, go for it. Krijgen we hier nog. Helemaal goed. Uh, wij gaan ermee ophouden voor de livestream. Voor nu. Om 1 uur vanmiddag gaan we weer live. Dus om 1 uur, als jullie zin hebben, haak gezellig aan. Dan gaan we nog een keer live. Doei. Mensen, allemaal even zwaaien voor de livestream. Ja, doei. Dag allemaal.